In dit filmpje wordt uitgelegd hoe je een ACI kunt herkennen en vertalen. Laten we een paar zinnen bekijken. De eerste stap die je altijd moet doen bij een ACI is dat je hem eerst moet herkennen. Daarvoor zijn er twee dingen. Ten eerste moet je er zeker van zijn dat er in de zin een infinitief staat. In deze zin, Marcus Patri simula Simulacra Deorum Ambulare, zien we dat het in een infinitief is. Dit zou dus een ACI kunnen zijn. In deze tweede zin, Marcus Potest Volare, zien we ook een infinitivus, namelijk Volare, zou ook best wel eens een ACI kunnen zijn. In deze derde zin, Marcus Aemiliam Amat, zit geen infinitivus, geen vorm op re of ise, dus dit is dan ook geen ACI. Gaan we naar de tweede stap. Als je een ACI hebt gevonden, moet er ook nog een persoonsvorm zijn waar dat achter kan komen. Bijvoorbeeld, ik zeg dat, ik zie dat, ik denk dat, ik ben blij dat, of het staat vast dat. In deze zin, Marcus patri digit simulacra deorum ambulare, zit inderdaad een persoonsvorm waar dat achter kan komen. Namelijk digit. In een andere voorbeeld, dat misschien ook wel eens een ACI zou kunnen zijn, hebben we het werkwoord kunnen. Marcus kan. We gaan verder met onze enige overgebleven zin. Als je die twee stappen gedaan hebt, vertaal je de persoonsvorm. Dat is hier vrij eenvoudig. kiet betekent hij zegt. De volgende stap is dat je er dat achter zet. Hij zegt dat. De volgende stap is dat je van de accusativus het onderwerp gaat maken in de datzin. De accusativus in deze zin is simulacra en dat betekent de beelden. Dus hij zegt dat, de beelden. Vervolgens heb je ook in de datzin een werkwoord nodig. Dat maak je van de infinitivus. De infinitivus in deze zin is ambulare en dat betekent wandelen. Dus het woord hij zegt dat de beelden wandelen. Als het een infinitivus praesens is, wat in het geval van ambulare zo was, dan geldt het volgende: je vertaalt de persoonsvorm en de datzin in dezelfde tijd. Hier zijn twee voorbeelden om dat duidelijk te maken. Marcus Patri, dicit simulacra De Jurum ambulare: dicit is praesens. Ambulare is inderdaad een infinitivus praesens, dus je moet ervoor zorgen dat je deze infinitief met dezelfde tijd als dicit vertaalt. Dus met een gewone tegenwoordige tijd. Hij zegt dat de beelden wandelen. Zegt en wandelen hebben dezelfde tijd omdat ambulare een infinitivus van het praesens is. In de tweede zin staat in plaats van dicit, dicit. Hij zei, ambulare... Is weer een infinitivus van het preisens. Die vertaal je dus in dezelfde tijd als dikties. En dan maak je ervan. Hij zei dat de beelden wandelden. Beide zijn hier vertaald met dezelfde tijd. Namelijk een simpele verleden tijd. Als je dat hebt gedaan, vertaal je de rest in de zin. Um, eerst alle Overige gezinsdelen in de hoofdzin. Dan alle overige gezinsdelen in de datzin. In de hoofdzin hebben we nog Marcus. Marcus is het onderwerp. Marcus zegt. En wie zegt hij dat? Hij zegt dat aan een dativus. Aan zijn vader. Aan zijn vader zegt Marcus dat de beelden wandelen. En welke beelden zijn dat dan precies? Een bijvoeglijk bepalingje. De De beelden van de goden. In principe ben je nu klaar. Maar er was ook nog de mogelijkheid dat de infinitivus in de ACI niet van het precens was, maar van het perfectum. Daar gaan we nu nog even naar kijken. Als dit het geval is, als de infinitivus uh, van het perfectum in de zin staat, dan moet je ervoor zorgen dat je de datzin altijd eerder vertaalt dan de persoonsvorm in de hoofdzin. Daar gaan we even naar kijken. Weer dezelfde. Uh, opbouw van de zin, alleen staat er nu niet ambulare, maar ambulavise. Dat is dus een infinitivus van het perfectum. En een infinitivus van het perfectum moet je altijd eerder vertalen dan de gewone persoonsvorm. Dus hij zegt dat de beelden uh, wandelen kan niet, want dan zijn beide tijden tegelijk. Als je hem eerder vertaalt, wordt het wandelden. In de tweede zin is weer dikiet veranderd in diksiet. De infinitivus is weer ambulavise en moet dus weer eerder vertaald worden dan hij zei. Het wordt dus niet hij zei dat de beelden wandelden, maar hij zei dat de beelden hadden gewandeld. Als je... De goede tijd hebt uitgekozen in je datzin, dan doe je net als bij de infinitives van het prijsens. De laatste stap: vertaal de rest, zowel in de hoofdzin als in de datzin. Dat was het.